Wat goed dat je er bent vandaag. Ik ben David van 365 dagen succesvol. En dit is Emanuela, mijn partner. En omdat we heel veel vragen hebben gekregen rondom liefde en relaties, leek het me aardig om met Emanuela eens met je in gesprek te gaan over een van de meest gestelde vragen die we, nou, ik denk zelfs wel dagelijks krijgen. Namelijk, wat als je relatie, gaandeweg die relatie, minder spannend wordt? Wat doe je dan? Een hmm. very good question. Ik denk we we... I wish we were so um, conscious enough when, a few years ago in our relationship to ask this question ourselves. What can we do? How can we invest in a relationship? So it gets this fire, this spark of um, yeah, of attraction back again. Because I think naturally, uh, if you do not invest in your relationship, it would naturally become more um, normal. Ja, More. dingen worden gewoon op yeah. het moment dat je ze dat je er ja, dat je dingen voor for granted neemt, kan ik me zo voorstellen. Ja, yeah, you get used to each other. Yeah. And and what do you, what do you actually what do you need in order to things to to stay um passionate? You need to uh, to one on one hand, you have to continue investing in your relationship, like positive uh, putting positive energy from the outside into the relationship. And on the other hand, I think you have to be uh, conscious of who you are and who you are becoming into the relationship. Because living long time in a relationship, uh, it can be... And in, in any situation, also at work, uh, we tend to merge into... into... Je gaat op elkaar lijken. Yeah. Dus het, het, het is gewoon echt zo, op het moment dat je veel bij dezelfde mensen bent, of dat inderdaad nou collega's zijn, ja. of vrienden of wanneer, ga je, je gaat het gedrag van elkaar overnemen. Absolutely. En dat betekent dat alles op een gegeven moment bekend wordt. Nou, ja. hoe doen wij dat? Ook wij hebben een liefdesrelatie en een behoorlijk passionele, kan ik je verklappen. En dat is trouwens niet altijd zo geweest, maar hoe doen sure. wij dat nou? Door vooral ook in onszelf te blijven investeren. Want wat is er namelijk ja. spannend op het moment dat ik ineens thuis kom en iets heel anders meebrengen. Bijvoorbeeld, ik ben op cursus geweest in het buitenland, ben ik 1, 2, 3 weken weg geweest, dan kom ik thuis en dan ben ik iets veranderd. Dan moet zij weer eventjes ja, vanuit nieuwsgierigheid en, on en ontdekking ja, op zoek naar, nou, wie is die team. man nou eigenlijk? Nou, andersom ja. precies hetzelfde. Dus het is volgens mij super aantrekkelijk door niet te veel te focussen alleen maar op die relatie. Het voor de hand liggende antwoord is, joh, ga samen rollenspellen doen, ga samen een tantraweek doen, allemaal dat soort dingen. En daar is niks mis mee. Ja, yeah, absoluut. Maar het duurzame aspect en ik denk ook het meest, uh, stuk waar je het zelf in ieder geval het meeste invloed op hebt, is zorg dat je jezelf blijft ontwikkelen. Want dan ben je ineens, als je een, weer een tijdje verder bent in de tijd, ben je gewoon een ander persoon geworden. Ik zeg heel vaak, sommige True. mensen die trouwen drie vier keer in hun leven en sommige mensen trouwen drie vier keer in hun leven met dezelfde persoon. Ook dat is precies zo bij ons gegaan. denk dat what je saying is really interesting because voor um, me curiosity, being able to make your partner Curious again, um, uh, contracting this distance between the two of you again in you. So who is this one? Who is this? Who, who is my partner? Where where he has been? Why is he so different? You know, the attraction in the beginning is so strong because we want to contract the distance. We want to make the other ours, on certain on certain level, and and this is something which um, becomes more common. Uh, in de, ja, in de... The, yeah, the, the, the relationship goes. Nou ja, kijk, kijk maar naar het begin van de relatie. In het begin ga je daten, dan weet je nog heel weinig mm. van, die, van die ander. En dat maakt het natuurlijk ook super spannend En intimiteit, seksualiteit, is een, is een manier om die... Um, om die onzekerheid zou je kunnen zeggen, heel snel te overbruggen. Ja, dus daarom heb je in het begin ook over het algemeen veel meer seks met elkaar dan gaandeweg die relatie. Nou, op het moment dat je dat weer terug wil, dan zeggen wij ook heel vaak, zo hebben wij het trouwens ook gedaan. Ga weer terug naar het begin van die relatie. Ga weer nieuwsgierig zijn naar elkaar. Nou, omdat je elkaar al heel goed kent, zou dat een soort gek, soort rollenspel worden. Maar op het moment dat jij jezelf ineens enorm begint te ontwikkelen, andere dingen begint te doen, leuk te vinden, uh, je gaat experimenteren, et cetera. Maar also we are still dating. Till the yeah. day of today, tonight yep. there is a date planned, and there is n very often that we don't know the other organizes something surprising for, for the other. So we are we we um, consciously choose to put in our agenda very regularly dates um, because we want to keep consciously this uh, first phase, this in love phase in our relationship yep. alive. So we are we are absolutely dating. I I think this is. Een brilliant tip voor jou. If you stop dating, make a plan, make an make appointment in your agenda en invite your partner to something he or she is not expecting. It's amazing. It's amazing to date. I think working on your relationship, en especially on the attraction part, is the best workout. En als je nou hier naar zit te kijken en, en je herkent dit. En je hebt ook het gevoel van, ja, dat is allemaal heel leuk wat die twee daar zeggen. Maar ik heb daar helemaal geen zin meer in. Ik heb daar helemaal geen behoefte meer in om elke week met mijn geliefde te daten. Ik heb helemaal geen behoefte, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Dan is dat ook informatie. Ja. Dan is dat ook informatie dat je misschien eigenlijk wel de, de boel voor lief hebt genomen zoals het, zoals het nu is. En dan weet je dat je richting het einde van die relatie beweegt. Daar heb ik verder helemaal geen mening over. Bedoel, als, dat, als dat zo is, is dat zo. Maar dan weet je dat in ieder geval. Hm. Ga eens met elkaar hieronder over in gesprek. Hoe zit het eigenlijk bij jou? Hoe zit het in jouw relatie? Is het zo dat je na, na meer dan tien jaar, wij zitten al in ons tweede decennium samen, dat, je, dat er eigenlijk meer passie aan het ontstaan is? Of is het bij jou ook zo dat het na, na een jaar of drie, vier, vijf en je bent al wat langer bij elkaar, dat het eigenlijk wat uit je relatie loopt? Ga er eens over met elkaar in gesprek. Dit is allemaal niet vanuit oordeel of dat het allemaal anders zou moeten, maar het gaat heel erg over verlangen. Hoe zou je eigenlijk willen dat het is? En lijkt dat dan vervolgens op de realiteit waar jij op dit moment in leeft?